Plot gevonden worden op LinkedIn is één zaak. Eenmaal men jou gevonden heeft, moet je natuurlijk ook een interessant profiel hebben die spreekt. LinkedIn heeft daarvoor een score, de All-Star score, maar je kan nog een stuk verder gaan. En dat kan je heel handig doen aan de hand van Resume Worded. Resume Worded is een gratis oplossing. Er bestaat ook een betalende versie van, maar de gratis oplossing brengt u al een heel stuk verder. En die vind je op resumeworded.com. Dus eenmaal je uh, ingelogd bent en een gratis versie hebt aangevraagd, kan je naar het dashboard gaan. En op het dashboard zie je een aantal mogelijkheden. Je neemt dan de LinkedIn-button en dan gaan we ons LinkedIn-profiel opladen. En dat doen we door de PDF-versie van je LinkedIn-profiel te gaan opladen. Hier staat uitgelegd hoe je dat doet. Het is eigenlijk vrij simpel. Je gaat naar jouw linkedin en normaal gezien ga je bij LinkedIn op deze commentpagina staan, maar je klikt op je eigen profiel om naar je eigen profiel te gaan en daar heb je de button More. Je klikt dan op Save to PDF en dan zal de PDF van jouw cv op LinkedIn gedownload worden. Dat is een versie die er zo uitziet waar dus alle informatie uit je LinkedIn profiel op staat kan eigenlijk al dienen als een paper-versie van uw cv. Deze gaan we dus opladen. We klikken op opladen, of we dragen en droppen dat profiel dat we zo net hebben gedownload van LinkedIn naar Resume Worded. Resume Worded gaat dan een, an een analyse uitvoeren op dat document, op informatie die jij op LinkedIn over jouw profiel hebt gedeeld. En op basis van die analyse ga je een score krijgen. Je zal merken dat bij mij die score vrij hoog is, omdat ik natuurlijk al een optimalisatie heb doorgevoerd. En hier kan je duidelijk zien hoe je de score kunt aanpassen. Er is een breakdown per sectie. Bijvoorbeeld als ik zie hier dat mijn experience nog beter zou kunnen omschreven worden, dan krijgt men hier een aantal tips om dit te gaan doen. Je krijgt hier een leuke analyse. Wil je nog verder gaan, dan ga je de uh, betalende versie moeten nemen. Maar ik zeg het, de gratis versie uh, kan er al voor zorgen dat je heel snel tot een veel hogere score komt van jouw LinkedIn profiel. Zo, dat is een leuke tip denk ik, om ervoor te zorgen dat eenmaal men op je profiel komt, men natuurlijk ook de interessante informatie heeft.